Over hoe jij de beste spoel kan maken? Ik wel. Ik ga jullie namelijk helpen hoe je van jullie bedrijf een item kan maken. Vrijdag de 19e ga ik jullie helpen in de dingen die grote bedrijven heel goed doen. Hoe wij die toe gaan passen in jullie bedrijf. Ik zie jullie graag vrijdag de 19e.